Dit is het fornuis uit de SMEG C9 GMX-serie. Stijlvolle, strakke fornuizen in het roestvrij staal. Een 90 cm breed fornuis voorzien van een gaskookplaat met zes branders van verschillend vermogen. De kookplaat heeft stevige gietijzeren pandragers en linksvoor een wokbrander van 4,2 kW. De bediening van het fornuis gebeurt onder de kookplaat met de klassieke SMEG-knoppen. Hier bevindt zich ook de programmeerbare overklok.